Waar zou u willen wonen als u op zoek bent naar een landelijk gelegen woning? U bent misschien paardliefhebber. En u wil ook graag dicht bij de kust wonen. Uh, maar ook dicht bij het centrum op fietserstand. En dan ook nog in een prachtige royale woning. Hier achter mij, schitterend gelegen. Ook nog voorzien van een paar goede bijgebouwen. Dubbele garage.